De, oh, ik moet deze hand kunnen kills maken. kills maken. en een tinderlord. Oh, oh, oh, dat is nog niet veel zeg. Oh, oh. Ik heb nog. De... Ja. Mijn armo heeft oh, mijn broek, wat je dan. Ik heb de Sweet Business. Ik heb de Red King. Ik heb de um, Jet Rabbit. Ik heb de Cerberus. Ik heb de Cerberus. Uh, plus 2 van wapens. Dat zijn oh, nog maar kinetic hè. Oh, Wacht, ik moet een handkandel nee, hebben. Nee, die, die, die, die, die gele wapenstuk. Want mijn broer heeft die weggedaan. Ja, je, moet die, je moet bij je collections en dan exotics. Exotics. Ik moet er nog 13 hebben en dan ik ze ja, Voor de Red King ben ik bezig. Ah, maar welke stap zitten? Want je moet daarvoor de arms dealer. quest wist complete gewoon. Uh, ik zit nu aan Red King's crew. De Red King's crew goes for and voor with good. Ja, dat is, dat is dat je, maar je gaat die niet kunnen completen als wij, ik heb die al hè dus ik kan die, ik kan die, quest wel terug oppakken, maar ik moet die dan op een ander karakter doen, want je moet alle drie diezelfde quest hebben om die arms dealer te doen, en met die Red King schieten, ja, want dat ding is overpowered hè ik ga eerst entkennen kills maken, ja, de Red King, als je daarmee met volledig ja, team in de PvP hebt, dat, dat is echt niet normaal, ja, ja, dat moet naar Mars doen, dat zijn die okay, dingen. dan, dan moet ik, ik ook nog de Lavaillet aan doen. Ja, een prestige voor de Platinum Trophy. Ja, oh, dat oh, oh, oh, kan. En dan heb ik nog even een ding right in. Right in. Maar ook niet. Het is het enigste dat ik nog met hem En dan neem ik hem volledig. Ja, Normaal is het eigenlijk destroyer of Worlds gewoon van mijn dingen. Maar wat ik wappen krijg dan nog wel van, dan werk ik wel mee. Een Crucible tournament moet ook nog doen. Ja, maar dan moet je volledig set. Ja, en ja, dus voor die dingen, voor die chaperon, die heb ik al. Ja, ja, dat is een heel goed wapen. Ja, nu moeten we gaan zoeken. Hè. Oh, Aldrin Ah, daar is hij. Ik heb weer andere site op. Die crypod. Die... Door uh, al uw triumphs te completen. Je moet kijken bij je dingen, hè? bij je triumphs, en vanonder staan daar allemaal embleempjes. En die moeten uh, completen, en dan heb je die seal. Ik moet alleen nog de competitive seal hebben, want um, de Wayfire kan, kan ik niet krijgen. Wacht even, gezien want we moeten gaan zoeken. Ze... Oh, waar zitten die enemies hier? Hier zat een enemies. Hier zit eh. Ja, daar was het. Ik heb jou. Kijk uh, naar die rare mannetjes. We zouden er zo twee moeten rondlopen. Ja, is dood. Oké, okay, we kunnen verder. Boom. Nee, nee. Het is nog verder door. We moeten verder gaan zoeken. We moeten in richting nice. Dream City, hè. Hier, hier zitten we. Hier moeten we zijn. Ik heb het al. Ja, ik heb het gevonden. Ja, ik heb het al. Hier moeten we zijn. Ik heb een suspectie-signature op je display. Het ja, zou waardig zijn. Ik heb hem al. En nu komen hier allemaal enemies. Totdat die port open gaat. Open Ja, nu hier. Dit is zo'n soort kind of van smugglerstunnel. Oh wow. Vooral een go. Ik heb die nog niet, ik ben daar mm -hmm. nu mee bezig. Let op, hij want die dingen erop. Ik moet Final Blows doen. Ja. Maar dat is gemakkelijk zijn met uh, dingen. We doen dat met de dingen hè? Nee, nee, nee, nee. Ik doe dat met de dingen jongen, met de Crimson. Crimson. Crimson, crimson. beste wapen dat er is, buiten de Ace of Spades. Is dat weer de beste. All right, let's go. Look there. Wow, mom. You can learn. Come, kill us. Put your hand in. He's our sword. Point, point, point. All right, let's go. Activate. Let's go and kill There's some motherfuckers. The it. Whoops! That got it all in. What the <laughs> fuck? <laughs> Explosion! <laughs> Ah, uh, de madove. En gun. Oh, bucket BS. Ik vind die leuk. die dood om daar. Let's dance baby. Ja, kom! Yeah, no We don't. need to talk yeah. face to face. I'm on my way to see an old He's dead as much as we The problem is, the feeling is mutual. Oh. So my acquaintance is laying low in a hidden bunker. If we want him to open the door, we can't leave any witnesses. Clear the area. Mm -hmm. Let's go! you want to Ah, nee I can't do that dance. I can't do that dance. I can't do that Ah, oh, godverdomme! Ik... kom naar hier geluimelen, godverdomme! schutter Zit <laughs> <laughs> Zitten geluimelen ja, hier gewoon nee, wat. Nee. Ik wil dat je rap afwerken, dat je de vriend zit in bedrukken. Paas, paas. Hollywood box. Kom aan. ik heb al 10.000 keer gehad, teambo. Dan Mocht dat speedrunnen van mijn partijen, die al die bomben zo niet te dood zijn. Jawel, jawel, want ik heb die kills nodig. Ik ga kijken hoeveel dat procent dat ik al zit op mijn band. He. Ik heb zelfs een is gepakt van alle. Nu nee, voor die of space bedoel ik. Nee, nee. Wacht, hoeveel zit ik aan? Ik heb een ik weet zelfs... Uh. Nee, nee, dat moet uh, Ik zit aan 4 van de 25 kills. Daarom dat ik hem wil doen. Dus Doe laat mij zoveel mogelijk enemies. Ik moet er nog 21 hebben. Ja, oh, yeah, die met die stekels, dat zijn de officiële fallen. Hè. Dat zijn de allereerste fallen dat ooit op desk niet gezeten hebben. Ah ja. Die morgen die mij is Serieus? Ja. ja? ja. Daar gaat mijn mo. Wie heeft er een brug nodig als je drie jumps hebt? Waarom <laughs> zit ik op mij te schieten, kerel? Hé, nee, ik weet. Nee, die kleine kerel van ons. Ja. Nee, doe niet mee. Nee. nee, nee, ik heb het niet op je Ik heb het niet op je oh. Ja, dat mogen ze zeggen, ja. Ik verschoot ervan ja, dat bro. hij zo klein <laughs> waart. <laughs> ah, ey, kutbeer. Dat terug naar de papa. Knallen die homo! Ik heb net twee keer uh, vision light gekregen wat de Vision light. Dat moet hebben voor je super, dat is voor je super straks. Okay. Okay. Als je dat volledig vol kunt, een nieuwe super unlocken. En als ik van nu zou zijn, zou ik eerst voor je uh, uh, dingen gaan, voor je uh, Void. Uh, void? Ja, het is trein he. Ik heb ook eerst Void gegaan, dan Arge, dan Solar. Uh, dan Solar en dan Ik arc. heb nightlicht. Night Slash. Night al. Ah, wel, maar je krijgt een nieuwe super, hè? Voor je Night Stalker, he. Je krijgt een derde super, hè? Ja, en bij de, hunter, bij de Hunter vind ik dat de beste, hè, om te beginnen die Void. Waarom? Ja, ja, ik ook, omdat ik die plaat daarvan wil hebben. Oké, wat de fuck? ik kan die kut beter niet killen. Zo ik het doen, kijk. Bam. Hallo Wat Kom! Oh! Hallo Akbak! Ik, ik vlieg van hem af. Wow. Even door mijn eigen nat, weet je wegjes. Sterf! Nog meer Vision Light! Nou, heb ik er vier? Woehoe. Ja, je moet er. Uh... Ja, dat is voor zijn light. Jawel. Jawel, want hij heeft zijn supers nog niet, hè? Dat is de eerste super dat je kunt lokken. Daarmee. Ah, ja ja. Ja, jij moet zien de flight en dat krijg je uit de um, wel in de Dream City. In, man. Uh, okay. Oh, nog meer Vision Night. Hier zijn, we zijn al bij Petro. De spider. Daar moest ik zo zijn. Kom goed uit. En pak die volgende missie maar al, hè? Eh? Oké, okay, kijken hoeveel kills dat ik neemt al. Well. Well. Well. Well. ik heb er nog oh, maar vier. Ah, wat is in de Crucible dat ik het moet doen. Home away from home. Away from Kom, doorspoelen! Ik okay, krijg hier niet gans de nacht tijd. Kun je die filmpjes nog terugzien? zien. ik heb wel gans de nacht -tijd de filmpjes terugzien? Nee nee. nee, nee, nee, die filmpjes van de, nee, van nee, nee. de game. Wow. Oeh, ik heb een Ensys ja, of Down ingekeken. Nou? Nee, nee, nee, nee. nee ik al de onze, mensen die zeggen: Ik kijk daar die... niet in, die kijken er gekregen. Ja, wel, ik ging het ook zo zeggen. <laughs> ik mag toegeven, ik kijk porno. Ik geef dat toe. Ja. No. Degene <wij> dat niet toegeven. Ik kijk elke dag porno. Sowieso. Ik moet erin kijken als ik het zelf kan hebben. Ja, is dat is dan weer een ander, Ja, nou, oké <laughs> ik heb dat niet. Ik heb dat niet zeker. mijn rechterhandje? Ja, nee bij mij, is mijn linkerhandje, jongen. Dat is bij mij ook. Rechts oh. moet je je vasthalen, hè. Ja, ondertussen. Ja, inderdaad. Dacht ook iets te zijn. Oh. Approach. Oké, wat de okay, fuck opeen. is die papzak? Dat is de spider. Spider? Ja, eh, niks te beeld. Is hij nee? een van de oudste? <tip> yeah. ah, oh, ja. Ah, daarmee. Oh jee, je kan hier van uh, dat ja, geel kopen. Hmm. Nice. Ja, kost hij wel 10, dan 20, dan 40, dan 1080? Oplette. Toch genoeg dat je de. Ja, ja, maar dan weet ja, ik dat voor je toevallig. Pak geel kopen. Nee, van daar geel ding voor je wapens kunnen betreden. Ah, de enhancement course. Ja. Ik vind het hier in mijn is het nummer? Je hebt goede dagen. Je hebt een paar van de simplifiers een kusten om elkaar te klaren. Ja, op Mars, hè? Ja, ik heb er wel twee. Ja, dat is een twee gewaar dat ik hier Hé, ik heb een bouw gekregen. Ach, kut hij Door u dat hem dood is. Godverdomme <formular> hè. Wat? Lukt het niet, Mats? Ja, wat? Wie dat? Nee. Hai hai, kus het in. Ik heb keer een kaart. Zo. Wat Kunnen we een bounty bar krijgen? Oh, oh je the nee. case, de the cash in DS Quarter 2, een lost sector om de Rig of Titan. Oh, dat is gemakkelijk. Dat is gemakkelijk te doen. Mm -hmm. Allee, we gaan de volgende we gaan de starten. starten. Yep. Wat klus is, nog eens Nou, wacht, klessie, kom. Kom erop, een ja, doe maar. Oh. Doe maar op, al gemak. Je kunt al opstarten, hè. ik kan altijd terugjoinen, als je wilt. Ehm Moet ik wel zien, in... wat al... is dat nog altijd bij die tinkel Je moet kijken, op je map. Kijk op je map. Druk op je option-toets en kijk op je map waar dat vlagje hangt en dan vliegen we daar naartoe um, Ja, het is in een hele dag gevroren, blijkbaar. Ja. Het is echt koud geweest. Mijn mate gewoon wel een Mijn drank is sowieso zo ijs vind ik niet zo leuk. Daar is het vlakje. Kijk op je mapje. Ik ben echt iedere wereld aan dat verhaal Maar dat kan ook op een andere planeet zitten. Op al die kijken. Jawel, ah, ah, dat ben ik aan het doen. Oh. Het volgende deel van de missie. Ik er dingen Ja, dat heb ik hem al gezegd. Ik denk dat hij... First eerste you can trust it by de uh, first 5 bounties to claim the rewards from your inventory. Forsaken. En anders gaan we eerst crucible doen, hè? Zoals hoeven we. Maar. Ja, want ja. dat moeten wij nog completen voor de klan ook. Nog niks is ervan gecompleet. Hij is hier nu echt geliefd. Nee, ben ik geliefd? Ik zit andere. Maar Kom, start dan maar een nightfall. Allee. Thunder. Ehm. Um... Ja. Giro, Thunder anders. Je maak mij leader. Maak mij leader als je wilt. Wat doe je dan? Ga naar mijn naam in de clan en maak mij een leader, promote leader. Nee, nee, niet booten, hè, want anders ben ik uit de groep en dan kan ik niet meer joinen. is een half uur. Um, boot, vriend, 15 teammember. <laughs> Oké, okay. dat oh, is goed. Oh, we moeten eerst een nightfall doen. We sleuren er wel door. Ik heb Ik heb in de boot Ja, inderdaad. Ja, nu weet het, hè. <laughs> oh. Ivan, is die spider eigenlijk de oudste dingen dat er is? Nee. Is er nog iemand ouder? Ja. Wie? Wacht, hè. Ik kan die hier niet afmaken. Hoppa, doe wat. Kist ready. Um, ik kan daar een keer opzoeken in mijn... Ik kan dat opzoeken in mijn grimoire Warbooks, maar de Traveler is sowieso al ouder. Degene ja, dat ze zijn. We. Ja, degene dat ze zijn. Light hebben opgenomen. Dominus Go. We hm? zullen eerst dat publieke event hier nog meepakken en dan zullen we Nightfall doen. Maar ik ga de kaart wel op kunnen laten staan. Ja, dat is echt van plan. We hebben dat doog hier nodig eerst? Op, nu gaat hij komen. is er al aan. Dat is geen pot, hè? dat was een, een servitor. En nu gaat hij open komen. Op. Giro, wat je nu moet doen, is gewoon... Die wat damage. Dan komen hier... Nee, nee, maar ik ben aan Giro aan het uitleggen. Um, de twee bolletjes komen hier uit. En die pakte eruit, Maar hier gaan een dingen opkomen. Met een elektrisch veld en dan... Maar ik ga Ed's clearen. Ik pak de blokjes, want ik ben hier al bijna dood. Ik stoppen met hitte nu. Want hij zal ver gaan beginnen. Ja. Ja, we mogen nog een beetje kleren. En nu gaat hij er gaan zijn. Niet te veel doen, he, want nu moeten we ze echt wel in één keer hebben. Ja, ik ben nog bezig, maar ik sta hier op die empal hier. Ga gaat ga Ja, pak maar. En direct uit de dingen gooien. Nice. Dat moet dus goed. De volgende. Want hier zit het. Ja, ik ben bezig. Guardian, maar. Ik... Ik moet er even uit want uh, ja, hij is terug gewoon, we gaan hem hier weer krijgen. Nou oh, ja, hij is nog niet veel leven of? Eerst Ed's clearen erom want uh, anders gaat het niet lukken. Zet wel ook voor reviven? Nee, nee, nee, nee, ik ga nu niet reviven want hij is op tijd dit is. Als ik wil uh, revive, dan verliezen we tijd met hem te damage. Je moet gewoon zien dat je die bolletjes pakt, maar dat je uithaalt dingen blijft. Ah, ik ben dood nu. Mijn niet reviven, hij blijven schieten. En vanaf dat, dat veld open is, ga je hierboven staan. Kom je hierboven staan. En dan schiet dat ding eraf. En ik ga aan de andere kant staan. Yes. Het veld gaat bijna open. Ja, het veld is open. Ja. gezien dat ik moet hier op staan. Oh! Die Oké, okay, blokken is er. Ik ga hem pakken. Pak je Ja, ze gaan hem afmaken, ze gaan hem afmaken. Ja, maak hem maar af. Ah, oh, ik heb hier mijn blokken. Ja, Leon! Serieus? Klootzakken. Nou, kom. We gaan nu direct uit, want uh, dat wordt op mijn systeem, die vaststuit. Uh. waarschijnlijk. Ja. Oké. Okay. We zullen eerst de Nightfall doen. Oké, okay, hoeveel van die veertjes moet ik verzamelen? Je moet kijken. Je moet kijken op je dingen, op je embleem. Op hoeveel procent welk embleem? Um, van de dingen, hè? van je van van Nightstalker. Daar komt op hoeveel procent je zit normaal. Je middelste subklas. De eerste blokken. Oké, okay, we gaan nu Nightfall doen. Dan gaan we er ook hebben. Ik ga eerst zien dat mijn kaart op 0 staat. Van uh, Nightfall, want anders gaat dat niet lukken. Voor 100.000 punten moeten we nu niet gaan. dus Het is toch gewoon maar om uh, de dingen te kleden. Kijk, ik moest een kruipot erop. Ik heb een en ik heb hem niet, he, kutzakken. Nu dat er juist was. Domme. Wacht even, een keer kijken. Um, om mijn kaartje op nul te zetten en alles. Enkel heavyweight op te zetten. Ja, maar dat is één met 100.000 punten. Dat je moet hebben. En een gewone standaard. Maar we gaan gewoon de gewone doen nu. Want Giro is nog te laag om die met 100.000 punten al te doen. Want uh, als ik hem op 70 handicap set, power handicap, is hij 70 light levels lager en dan gaat hij geen enkele damage kunnen doen. Maar ik kan u straks wel helpen met iemand nog met een uh, nightfall voor 100.000 punten. Bent hoog genoeg, normaal. Want je moet 45 zijn om uh, een, een dingen te doen, normaal. Hè? Met punten. Ja. Uh, ja, de mijne staat op nul, dus we kunnen nu nog gewoon een standaard nightfall doen. Ja, er is een Ja, Leviathan is Mocht we gaan een... Oké, heb ready? Ik snap ready? Dus niet wat ik... Ik snap niet waar ik zien, waar ik die vierkjes in uh, uh, Ja, maar je moet daar niks in steken, je moet er gewoon genoeg in. Maar... Drukt op je option... Oh, ja, maar ik zie niet... Drukt ik op zie je, niet je option toets... Drukt op je option toets en gaat dan naar je ja. super. Je gunslinger, je nightstalker of je dingen. Maar ik kan dat niet maar zien, hè. Ja. Nightstalker. Ah wel, ga naar je nightstalker, drukt op crashen en dan op die middenste subclass. Die middenste. En daar moeten kunnen zien hoeveel procent dat je hebt voordat je die krijgt. Als je dat niet ziet, moet je gewoon blijven rapen. Maar ik heb nights Night al. Ah, maar dan heb je dat voor een andere subklas. Oh. Dan kan ik er kijken welke. Maar ik heb al, ik, dat we ik heb al drie subklassen. Nee. Ah, ik heb ze alle drie al. Nee. Ik heb ze alle drie ik al. Ik, al ik, ik heb subklasses van de Night Stalkers. Nee. nee. Oké, okay. Beden, je wow. gaat heel weinig damage doen, maar blijft achter ons hangen hè. Blijft achter ons hangen hè, want je gaat het nodig je zit, je, zit je zit 121 onder het light level dat je moet zijn voor die night vallen. Dus dat jij iets gaat doen, gaat hij direct dood liggen. Gaat hij direct hit, gehit zijn. Dus we gaan wij het moeten doen voor hem. Maar dat is goed, ja, maar dat is niet erg. Uh, ik ga even subklasse aanpassen naar Void. Ik heb Void op staan, jongens. Dus oh, wacht. Oh ja, we zitten er al in. Kut. Ja, yeah. we zullen <coughs> zien hoe dat loopt. Nou, ik heb Zelda staan. Ah, ja, dat is ook goed. Maar we moeten sowieso Void <coughs> wapen. We <coughs> moeten sowieso Void wapen werpen. Ik heb Heavyweight en dingen op staan in Void. Dus eh. Nee, Void is waar niet garen, man. Nee, nee, maar je moet een void wapen mee hebben. Hè. Ik heb mijn kaart op void staan. Ik, omdat ik onzichtbaar kan gaan. Denk ik, ja. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik heb alles void staan, dus. Je moet, ik moet, gewoon, je moet gewoon zien dat Giro van achter blijft hangen. Nou wel, kunnen sowieso damage doen. Ja, sowieso, ja. Maar ik heb de kaart op nul gezet, dus... Oh, ik ben weer aan het breken. Uppah. Ja, bij mij ook. Mm -hmm. Bij mij al een hele, een hele tijd gepecht met anderen nodig. Zo, so, we, gaan, we gaan de Giro, Giro ontmaken op een Nightfall. Eens zien hoe dat gaat. gaan <laughs> alright let's go. Wow, ik denk ja, okay. dat ik dit wel is Ja, dat is een van de eerste missies. Van in seizoen 1. Eh, uh, oh twee, twee schieten hier van, van boven. Twee schieten hier van, van boven. En, dan de, en ik ga naar beneden gaan, ik kan onzichtbaar gaan. Hè? Jullie blijven boven schieten. Ik... Look at my bike, look at my bike, it's a gold one. It's a gold hey, hey, one. hey, look at my bike. Look, fire! My thing is on fire. Woo. Oh, Let's dude, waar heb je die? Hoe is je gehaald? En Gram, nee, dat is een exotic, ja. Yeah. Jullie schieten van van boven, jongens. Ah, ik heb ah, deze niet al gedaan, dat is fucking moeilijk. Niks moeilijk aan, als ik maar damage kan doen. <laughs> en ben ja, <laughs> ik ben al dood. Ja, dat gaat niet lukken, hè. Dat gaat niet lukken, hè. Dat gaat hier niet gaan, hè. Meneer Revive? Uh, ik, ik kan het proberen. Meneer Revive? <laughs> ja, dat is kut dat hij allemaal op 500. <laughs> ja, blijf maar liggen. <laughs> hij is er ook in gesprongen. Ik kan ik ga even naar orbit. Ik kan even terug naar orbit gaan, want ik heb een nieuwe dingen nodig. Ik heb andere wapens nodig. Nou, ik doe het eigenlijk. We gaan even terug naar orbit en gaan er direct terug in, want uh, ik heb andere wapens nodig. doe mijn buik Wee, jongen, truc, jongen. Iets. Is dat in spel of is dat in tech dat je nu bezig bent, hemat? Nee, in, in Ik spel. Oh, Oké. Okay. Ja, <laughs> Uh, ja, je wapens, je wapens worden vastgezet als je de in gaat. Ah, suist. Uh, maar ik ga even ook. Ik ga ook. Ik ga voor mijn uh, dingen. En voor, uh, nee, ik ga voor mijn Cerberus gaan. <coughs> Oké, okay, ik snap ik nog altijd niet wat ik met die op veren moet doen. Niks. Even wachten, ik kom wat die van ons uit en klaarmaken. Yep. Ik ga op healing zetten. Ivan, ik ga even op shareplay die we kunnen geven zien. Wat dat ik met doen. Hier <laughs> ja, wacht hè. Ik ga direct doen ze. Want dan val ik er wel even zetten, maar dat is niks. Ik Ga hier eerst even. Ja, dan staat goed Healing. Oké, okay. dan moet hier even veranderd worden. Ik Ga direct kijken hè. ik heb de controle meestal aan de host dus. Ja, ja, wacht hè. Dan ja, <coughs> oké, okay. staat ook goed. Ik kan nu even zien, zoek mobility, mobility, ja, noem maar Ik ga gewoon links en rechts want anders weet ik te veel. <laughs> Zo. Zo. Ik weet het, ja, nee, maar, ja, maar deze is gewoon man. puur. Om te zien wat dat hij moet doen met zijn dingen. Met die scene. Dat is niet spoiler van de, van de story, van de dat story. is gewoon zo echt zien wat dat mijn, mijn karakter moet dus. doen. Wacht hè? ik kan direct kijken. Dat is gelijk dat jij vroeg van bijvoorbeeld, wat doet de armor? Is dat... Zijn ze zo. Wacht hè, heb je Shareplay al opstaan? Ja, tot de ja, reden van Shareplay. Streamen. Ja, het is eigenlijk een beetje gearzoek laat ik zo. Wacht, wacht hè. Komen. Ik moet even mijn gameplay uitzetten, want ik was aan het streamen. Uh, stoppen met uitzenden.